Hi, ik ben Jacqueline Peek van Fietsen voor mijn Eten. Fiets je mee tijdens de Dutch Food Week van 9 tot en met 16 oktober... om je boerderijwinkels, kraampjes langs de weg in Altena in je eigen regio te ontdekken... en daar je boodschappen te gaan doen. Ik heb routes voor je van 7 tot 80 kilometer, dus voor iedereen wat wils. En je bent lekker in beweging en je steunt de lokale ondernemers. Ga je mee?